Ik ben vandaag toezichthouder bij de gemeente, samen met... Hey Ko, jij bent hier toezichthouder. Wat had het nou precies in? Ik hou toezicht op civiel-technische werken, dus, uh -huh. dus asfalt, riolering, straatwerk, parkaanleg. Waar let je nou op als je hier aankomt? Is de werksituatie veilig, zowel voor de werknemers als voor de bewoners? Ik let op de planning, de voortgang, kwaliteit. Ja, is ja. eigenlijk op alles. Eigenlijk op alles. Ja. Ja. Oké, okay, we zijn uh, aangekomen bij uh, winkelcentrum uh, Sterhof. Ja, een van mijn taken is om uh, te zorgen dat de Arbo-richtlijnen uh, nageleefd worden. En Het lijkt mij leuk dat jij bijvoorbeeld een stukje straatwerk uh, aangelegd hebt. Om, om eens te ervaren hoe dat nou is. Ik gaat me wel... mij echt flink aan het werk zetten. Ja, jij moet even weten <lacht> vandaag. <lacht> ja, daar wordt natuurlijk helemaal niks, hè, dit. Dat wel <lacht> ja? Ik zou in eerste instantie aan jou vragen om mij de stenen aan te geven. En dan ga ik op mijn knieën zitten ja. en dan zorg ik dat de stenen er netjes in komen. Zie je, dat heeft de minste belasting voor mijn rug mm -hmm. en ik leg de stenen erin. Zie je, dat gaat veel sneller. Aan het einde van de dag gaan we nog een keer naar een ander werk. En een van jouw taken is om dan te letten op de, de, de werkhouding, de Arbo-richtlijnen... voor de jongens die daar dan aan het werk zijn. Okay. En hoe ben je erop gekomen om toezichthouder te worden? Ik heb hetzelfde werk gedaan als die jongens. Ja, dat dacht ik al. Een beetje de ja. manier van communiceren merk je dat wel. Ja, dit, ik, ik vind het de helden van de straat. Als het uh, min 5 uh, vriest, dan staan die mannen ook gewoon hun werk te doen. En, en nu nee. staan we in de uh, 32 graden. Die, die mannen, die gaan gewoon door. Ik ben natuurlijk als toezichthouder verantwoordelijk voor het welzijn van de werknemers. Uh, Even zonnebrand aanbrengen. Het zie je nou veel op de arbewet als je nou zo aan het werk bent? Zaterdagavond. Ik wil wel goed insmeren hè? Ja, ook ook. ook, ook. Ja. Ja. Dus je moet echt beslissingen durven nemen. Je moet heel deskundig zijn natuurlijk. Ja. Je moet uh, kunnen plannen, je moet uh, resultaatgericht zijn, je moet snel kunnen handelen. Oké okay, Lonneke, we hebben uh, de hele dag, uh, ben jij meegelopen met mijn uh, job hier zeg maar. Beoordeel nou eens, wat, wat, wat, wat zie jij hier? De ontblote mannen. Dat vind ik een pluspunt. Dan vind ik iets minder dan. <laughs> ze drinken goed, er zijn een hoop flesjes leeg. nou Hij zit mooi op zijn knieën, met kniebeschermers aan. Heel goed. We hebben daar een school, dus ik zou zeggen tegen de aannemer, joh. Zet wat af. Zet even extra aan neer, joh, let op, kinderen oversteken. Is het mogelijk dat er iets meer veiligheidspoorden neergezet worden? Dat is geen probleem. Top, ja? thanks. Goed. Ik voel me dan wel een beetje zo'n kleine opdondel, die iedereen uh, zo gaat bedweten. bed weten. Ja, die moet uh, alles uh, weten en alles vertellen en uh, aansturen. Ja, ja. hé, hey, dankjewel voor vandaag. Goed, graag gedaan hoor.